Hoi, oh ja, we gaan een uh, dromenvanger maken. Die heb je in twee versies: een wat moeilijkere versie die er wat beter uitziet. En een wat kleinere versie voor als je het nog een beetje moeilijk vindt met de touw. Als eerste gaan we de makkelijke maken: uh, dus een uh, dromenvanger met uh, stift en uh, op het papier zelf. Daarvoor heb je iets nodig, iets ronds. Uh, als je thuis bent, zou ik zeggen, pak een uh, beker. Of een uh, bord. Die heb ik hier niet. Ik heb wel een uh, ronde afzetlint, dus je kan er hier ook prima voor gebruiken. Is ook rond. Die leg ik op het papier. In dit geval heb ik een uh, iets getint papier gepakt, dus niet helemaal gebleekt papier. Ik maak een cirkel door af te zetten op het afzetlint. Die zie je op het papier. Uh, vervolgens maak je er een iets grotere cirkel omheen. Thuis kun je dat doen bijvoorbeeld door twee verschillende soorten borden te pakken. Die heb ik niet, dus ik moet het met de hand doen. En ik doe het nu ongeveer een centimeter. Met een bord als het twee centimeter is, is het ook niet zo heel erg. Als het maar ongeveer overal dezelfde afstand heeft. Dan doe ik er omheen tekenen. Zo. Dan kan ik dat uh, vervolgens eerst aan de buitenkant gaan uitknippen. Daar heb ik mijn schaar voor nodig. Dus die knip ik netjes uit aan de buitenkant. De binnenkant hoef ik niet uit te knippen, want die laat ik zo. Zo. Dat is een redelijk eenvoudige knipoefening. Zo. Als ik dat geknipt heb, dan uh, kan ik de wijzers van de klok, die punten kan ik erop zetten. Dan begin ik altijd bij 12 uur, 6 uur, 3 uur en 9 uur en dan de twee stippen ertussenin nog. En dan heb ik redelijk makkelijk een klok gemaakt. Oh, hier staat een beetje fout. Zo? Ja. En hier ook. Zo. En nu kan ik die stippen. Kan ik met elkaar gaan verbinden. Dat doe ik door er elke keer eentje over te slaan. Als je goed opgelet hebt, had ik hier eentje extra overgeslagen. Want dan kan ik zo doorgaan. Zo. En nu kan ik ze aan de binnenkant met elkaar verbinden. Zo. De lange met elkaar. Zo. En zo krijg je redelijk snel een mooi motief. Wat je vervolgens kunt inkleuren of zo kunt laten naar je eigen smaak of naar het smaak van het betreffende kind. Zo, en dan heb je heel eenvoudig je een dromenvanger. Natuurlijk kun je de buitenkant nog mooi maken met kleurstiften. En kun je eventueel de vlakjes die erin ontstaan ook kleuren. Net zoals in het kleurboek voor volwassenen. Wat vaak ook in groep 8 ligt. Ik wens jullie veel plezier met deze knutsel.